Lieve vrienden, welkom bij mijn overweging machten en krachten in de wereld. Het is inmiddels zo'n 30 jaar geleden dat ik begon met het bestuderen van de heilige boeken van de wereld, daartoe gedreven door een verlangen naar liefde, een verlangen naar waarheid en een verlangen naar vrede en harmonie. Om eerlijk te zijn heb ik me keer op keer teleurgesteld gevoeld door het enorme aandeel in de boeken die gaan over oorlog, geweld, verstoting en haat, terwijl ik met mijn gevoelig hart alleen maar over de liefde wilde lezen en leren. Onlangs las ik een uitspraak dat we in een omgekeerde wereld leven, waarin goede mensen naar een psycholoog gaan om te leren omgaan met mensen die misbruik maken van die goedheid. In de heilige boeken zijn het veelal de waarheidszoekers, de mensen met een gevoelig hart, de mensen die oproepen tot liefde onder elkaar, tot fatsoen en eerlijkheid, die uiteindelijk in de verdrukking komen. De waarheid is een gevaar voor de leugen. En hoe verder een samenleving van de waarheid afdwaalt, hoe meer men hen zal haten die de waarheid spreken, zei George Orwell. En van Plato was de uitspraak, niemand wordt meer gehaat dan hij die de waarheid spreekt. Zo werden stemmen die opriepen tot waarheid, eeuw na eeuw onderdrukt, gevangen gezet, tot zwijgen gebracht. Het lijkt daarmee een eeuwige strijd tussen het goed en kwaad, tussen waarheid en leugen. Maar, zo zegt Paulus in het Nieuwe Testament, we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare machten van de donkere wereld. En Zarathustra specificeerde die machten van de duisternis nog iets meer. Het gaat om de leugen, het bedrog en de verblindheid. De leugen en het bedrog zijn actieve handelingen. Mensen maken op een zeker moment de keuze om te liegen of te bedriegen in plaats van vanuit waarheid te handelen. Maar daarnaast spreekt Zarathustra ook over verblindheid. En wanneer iemand verblind is, kan diegene de waarheid niet zien. Dat is onmogelijk. Bij het aansteken van de zevende kaars, bij universele diensten die zijn vormgegeven door de Soefi wijze Hasrat Inayat gaan wordt gezegd dat het aansteken van deze zevende kaars is bedoeld om hen allen te eren die bekend en onbekend aan de wereld het licht van de waarheid in de duisternis van menselijke onwetendheid hebben hooggehouden. Ook hier wordt onwetendheid met duisternis in verband gebracht. Het is dan de menselijke onwetendheid en verblindheid die de duisternis veroorzaken. Wat is het dan dat men niet kan zien? Waar is men voor verblind? In de hindoe tekst, die bij deze overweging is gekozen, lezen we een aansporing van Krishna aan Arjuna, waarbij Krishna het goddelijk perspectief vertegenwoordigt. Aanschouw het hele universum Arjuna het bewegelijke en onbewegelijke. Zie, het is hier en leeft in mij als één. Luister goed wat er staat. Als één dus, niet afgescheiden of opgedeeld, maar als één. Maar zegt Krishna tevens in de Bhagavad Gita. Je kunt dat echter met je sterfelijke ogen niet aanschouwen. We kunnen dus gewoonlijk niet zien dat al het leven met elkaar verbonden is in het ene leven. Dat wij als mensen met elkaar verbonden zijn via het leven, het LEVEN met een hoofdletter. We zijn als mensen leden van één lichaam, staat ook in de Bijbel. Als het met één van de leden niet goed gaat, gaat het met het hele lichaam niet goed. Een belangrijke kracht in de wereld is dus de illusie van de driedimensionale werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid die we kunnen waarnemen met onze zintuigen. Die waarneming vanuit onze zintuigen komen bij één in het centrale punt dat we onszelf noemen, het ik. Van waaruit we de wereld beleven en dat creëert de illusie van afgescheidenheid. In werkelijkheid zijn we met elkaar verbonden. Denk aan een boom met een dikke stam en vele takken. Aan die takken zitten tienduizenden of misschien wel miljoenen blaadjes. Wat als ieder blaadje denkt dat hij op zichzelf leeft of groepen bladeren aan eenzelfde tak? die bladeren van een andere tak zouden bevechten. Ze hebben niet door dat ze onderdeel zijn van dezelfde boom, dezelfde stam. Dat is de stam die leven heet. Ook wij mensen hebben een gemeenschappelijke stam. We komen voort uit dezelfde oorsprong en delen hetzelfde leven. Alleen kunnen we dat niet zien in de fysieke wereld met onze fysieke ogen. De kwade machten zijn niet in de eerste plaats personen. De kwade machten leven in ons en zijn de heel menselijke neigingen die voortkomen uit overlevingsdrang, uit het lijfsbehoud, uit het onszelf veilig willen stellen. Echter gaat dat stellen soms ten koste van de ander het uitoefenen van invloed op de ander ten bate van persoonlijk gewin. En doordat we deel uitmaken van hetzelfde leven, doen we eveneens een aanslag op onszelf wanneer we een ander tekort doen. Wanneer we in plaats daarvan goed voor de ander zorgen, zorgen we ook voor onszelf en komt dat bij ons terug. Anders gezegd, we dragen bij aan het geheel waar we zelf onderdeel van uitmaken. Daarom is dienstbaarheid een deugd die vanzelf tot bloei komt, wanneer de ogen van het hart zijn ontwaakt. Via het hart beleven we de eenheid. Het ontwikkelen van de kwaliteiten van het hart is de genezing tegen verblindheid. Het was Malala die zei dat ze daadwerkelijk gelooft. Dat de enige weg waarop we vrede kunnen creëren is, wanneer we niet alleen ons intellect ontwikkelen, maar juist ook onze harten en onze zielen. In de Bhagavad Gita lazen we daarnaast over de elementen. De levenskracht is opgebouwd uit deze elementen. Dat zijn de elementen water, aarde, vuur, lucht en eter. De eerste vier kunnen we ook buiten onszelf waarnemen met onze zintuigen in de driedimensionale wereld. Het vijfde element, de ether, vormt de brug naar de ongeziene wereld, naar de levensbron, naar de kracht die het leven voedt. Dat zouden we kunnen zien als de kracht die ons verbindt met elkaar, als ware het de stam waaruit we ontspruiten. De elementen voeden ook ons, dat zijn de krachten waaruit ook wij zijn opgebouwd. De krachten voeden niet alleen ons fysieke lichaam, de krachten voeden niet alleen ons fysieke lichaam, maar ook emotioneel. Wanneer die elementen vrij door ons heen kunnen stromen, ervaren we vitaliteit en een gevoel van tevredenheid en verbondenheid. We ervaren een innerlijke leiding, ingegeven door onze intuïtie. Zijn die elementen uit balans, dan kunnen emoties als woede, angst, verdriet en ongeduld de overhand krijgen. Geloof ik zelf in God? Niet zozeer als een Heer of een macht in de hemel die straft en beloont. Met die gedachten heb ik wat moeite. Ik geloof wel in God als een kracht, als een kracht van het goede, van waarheid, van liefde. De kracht die schoonheid brengt en ons inspireert het goede te doen, om voor elkaar en voor de aarde te zorgen en mooie dingen te maken. En wanneer we ons richten op het goede, zal uiteindelijk het goede tot rijping komen, al het boeddhistisch geschrift. Laten we na het goede te doen of keren we ons er zelfs van af, dan ontstaat er lijden. Afgelopen week ontving ik portretten van een vijftal vrouwen met prachtige hoofdtooien gemaakt van bloemen. Deze kwamen van een Oekraïense fotograaf die deze traditie weer nieuw leven in wilde blazen. Door deze foto's realiseerde ik me dat dat is wat mensen doen als ze zich veilig voelen. Dan gaan mensen zich creatief uiten. Ze genieten van de schoonheid en uiten zich in dankbaarheid voor die schoonheid door via eigen creaties als kunst en muziek schoonheid ook weer toe te voegen aan de wereld. Hoe mooi zou de wereld zijn? als een ieder de veiligheid, de rust, de ruimte en middelen zou hebben om zich creatief te kunnen uiten. Wanneer dat gebeurt vanuit dankbaarheid en dienstbaarheid krijg je de mooiste dingen. Alleen daarom al zou het mooi zijn wanneer we elkaar kunnen ondersteunen om de creatieve talenten geboren te laten worden. Door onze talenten dienstbaar in te zetten voor anderen geven we ook anderen de gelegenheid hun talenten tot uitdrukking te brengen. Dat is de kracht van liefde. Jimi Hendrix bezong ooit dat wanneer de kracht van liefde sterker zal zijn als de liefde voor macht, dat de wereld dan vrede zal kennen. Sommigen geloven dat ooit Jezus zal komen om de vrede te herstellen op aarde. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En laten we hopen en bidden dat dat snel gebeuren mag. Maar tot die tijd is het aan ons. Tot die tijd zijn wij de handen en voeten waarmee we kunnen werken aan de opbouw van het paradijs. De handen en voeten en het hart waarmee we de liefde kunnen oefenen. Kunnen beoefenen. Een mooi voorbeeld van dit beoefenen van liefde gaf Mohammed El-Baghiri. Hij schreef die haat van liefde nadat zijn vrouw door terroristen was gedood bij de aanslagen in Brussel in 2016. Zijn ontroerende betoog was een oproep om ondanks haat en geweld dat wordt aangedaan. toch vast te houden aan de liefde, in plaats van haat met haat te vergelden. In een ander boekje heeft hij opgetekend dat het misschien lastig is om te geloven in een hemelsparadijs, maar dat het belangrijk is om te blijven geloven in een aards paradijs, om de hoop op een betere wereld wakker te houden, juist in tijden van spanning en onzekerheid. Wanneer de liefde in het hart is aangeraakt, is het zaak deze te bewaken. Zo verzuchtte Rumi. Liefde is gekomen om de wereld te besturen en te transformeren. Blijf wakker mijn hart, blijf wakker. Het besef dat de mens veelal vanuit onwetendheid en verblindheid handelt, zoals we in de geschriften konden lezen, kan ons helpen het gevoel van compassie niet te laten sterven, maar in tegendeel dat gevoel wakker te houden. En intussen zullen soms onze tranen stromen, wanneer we ervaren of aanschouwen dat de liefde en de vrede waar we naar verlangen nog niet is bereikt, maar besef dat onze tranen voortkomen uit de zachtheid van onze harten. Ib Arabi zei het mooi, de tranen die we plengen bewateren de tuinen van ons hart. Laat je tranen dus niet je haat voeden, maar in tegendeel. Laat het de voeding zijn voor je tedere hart, zodat het goede tot rijping kan komen in de wereld. Graag sluit ik af met een gedicht van Heinz Stufkens. Oproep tot algehele mobilisatie In deze wereld van geweld ontwapen ik mijzelf laat, waar ik ben, vrede zijn. Zin om mee te doen? We zijn met velen, dan vormen we een legioen onder de vlag van zachte kracht en volgen enkel de bevelen ingegeven door de wijsheid van het hart. Ja, we zijn naïef. De brutalen hebben de wereld, maar wij wij hebben haar lief, we delen, dansen, zoenen, zingen. Noem ons gerust een legioen van vreemdelingen dat alle vijand denken ondermijnt. De zachte krachten zullen winnen aan het eind.